Van der Laan van D66 Zij heeft de mondeling vraag aan de minister over de zorgelijke ontwikkelingen rondom het WK in Qatar. Het woord is aan mevrouw Van der Laan van D66. Ja. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. En Nog geen uh, uur geleden heb ik dit uh, shirt in ontvangst uh, mogen nemen. Dat is een replica van het uh, Cruijff shirt WK 1974. Uh, dat is door de Stichting Don't Turn Your Back uh, gemaakt. En, en aangeboden en dat, uh, door het shirt vraagt het aandacht voor uh, de omgekomen arbeidsmigranten uh, en de nabestaan en het leed dat hen is aangedaan. En don't turn your back, niet wegkijken, is ook waar ik naartoe wil. Want ondanks herhaalde oproepen van D66 en de Kamermeerderheid om niet met een regeringsdelegatie naar Qatar te gaan, heeft het kabinet ervoor gekozen om toch met een regeringsdelegatie daar naartoe te gaan. En sinds die aankondiging zien wij schaamteloze berichten in het nieuws. Ik noem er een aantal. Arbeidsmigranten die uit hun huizen worden gezet om plaats te maken voor voetbalsupporters, op last van de fifa nodenbenen Een corona-app die reizigers naar Qatar moeten installeren, die volgens Noorse onderzoekers veel verder gaat dan alleen het coronavirus in de gaten houden. En onlangs werd bekend dat Nederlandse supporters gratis kunnen afreizen naar Qatar, maar dan wel een verklaring moeten ondertekenen om positieve berichten te plaatsen en negatieve reacties te rapporteren. Dit is propaganda, voorzitter. En wat is de reactie van het kabinet op dit verschrikkelijke nieuws? Dank u wel. Het woord is aan de minister. Ja, voorzitter, we hebben daar als kabinet natuurlijk al uh, inderdaad een reactie op gegeven wat wij uh, uh, gedaan hebben als het gaat om de besluitvorming om wel een regeringsdelegatie naar Qatar te sturen. En mevrouw Van der Laan die refereert natuurlijk aan een aantal dingen die nu op dit moment in de media zijn gekomen. Uh, dat verandert op niets aan ons standpunt en dat is dat wij uh, er duidelijk, en dat is niet lichtzinnig gebeurd, dat wil ik nog een keertje benadrukken, niet lichtzinnig, echt in gedachte, ook met de mensenrechten situatie in Qatar. En ook uh, hoe we daar zelf uh, tegenaan kijken. Maar wel besloten om echt een constructieve, uh, kritische dialoog met uh, Qatar te blijven aangaan. En uh, om die reden ook om in die dialoog te blijven, ook uh, voor te kiezen, wel met een delegatie naar Qatar te gaan. En uh, de recente berichten die veranderen daar niet uh, veel aan. Uh, even de laatste misschien, want dat is een van de meest verse natuurlijk, hè, de oranje Oranjefans. Het is ook echt aan de fans uh, wat mij betreft uh, om zelf te bepalen, wij schrijven dat niet voor, of zowel of niet uh, naar Qatar afreizen. Uh, wij zijn doorlopend in gesprek als kabinet en blijven dat ook doen, ook rondom het uh, WK, over de mensenrechten situatie daar, over de duurzame verbetering die we ook voor ogen hebben voor de arbeidsmigranten. En uh, als sportminister, misschien ook goed om te vermelden, voer ik daarnaast ook gesprekken in Europees verband als het gaat om de toewijzing van dit soort grote sportevenementen uh, van tevoren. Maar het is aan de supporters zelf om die afweging te maken om wel of niet af te reizen naar Qatar. Mevrouw van der Laan. Ja, nou, voorzitter, ik zeg ook niet dat het kabinet dit besluit lichtzinnig heeft genomen, maar het is ook niet lichtzinnig wat daar is gebeurd en wat er nog steeds gebeurt. Hè? Vrouwen hebben geen positie in de maatschappij. De LHBTI plus gemeenschap waant zich niet veilig en er zijn duizenden arbeidsmigranten omgekomen. En als we het dan inzoomen en hebben over de oranje Oranjefans, dan zegt de minister dat is aan de fans zelf. Ja, dat kan zo zijn, maar ik vind dat te makkelijk. En iets meer principiële houding Wat ik graag gezien. En wanneer gaan we daar nu eens aan de voorkant bij aan de slag? Bij de toekenning van internationale sportevenementen. En gaan we een strategie ontwikkelen en onze invloed als land nemen om niet in deze positie te komen? De politiek laat het ook enigszins gebeuren. We hebben Sochi gezien, we hebben de afgelopen winterspelen gezien en nu hebben we het er weer over. Dus mijn vraag aan de minister is, kunt u met een brief voor het sportdebat komen? Met een strategie over hoe wij als Nederland zoveel mogelijk invloed aan de voorkant kunnen krijgen en kunnen nemen om deze situaties te voorkomen. De minister. Ik heb al eerder aangegeven, voorzitter, ook aan mevrouw Van der Laan, dat ik zeker van zin ben om daar aan de voorkant te proberen zoveel mogelijk aan te doen. Uh, om één voorbeeld te noemen, dat is de Europese Sportraad die eind november plaatsvindt. Daar wil ik ook echt zorgen dat dit uh, onderwerp goed op de agenda terecht komt. Ik voer daarvoor ook van tevoren overleg met mijn uh, collega's om dat voor te bereiden. En daar, daar neem daarmee ook een actieve positie in. Uh, en ik kan me voorstellen dat dit ook een van de onderwerpen is die in het debat aan de orde komt. Uh, uh, om dat direct allemaal in een, een brief te vatten, dat is een tweede. Maar ik ben wel daar uh, heel actief mee bezig. En dat wil ik ook echt zo doen. En ga ik ook echt zo uitvoeren. Daar Dank kunt u van de de op de de de aan. De Mevrouw van der Laan. Ja, ik zou graag de activiteiten dan toch helder uh, in een overzicht uh, willen hebben. zodat we in de toekomst niet overvallen worden. Uh, maar voorzitter. Ik zou graag willen markeren dat sport en politiek dus geen twee gescheiden werelden zijn. Ik heb de afgelopen tijd van de regering alleen maar geopolitieke argumenten gehoord om wel naar een internationaal sportevenement te gaan. Dus het zou premier Rutte en het kabinet ook goed staan om dat niet meer in de mond te nemen. En andersom werkt het ook dat als de sport de landelijke politiek een keer nodig heeft, dan moeten wij ook thuisgeven. minister. Ik weet niet of ik hoor, hoorde geen vraag voorzitter. Maar in uh, reactie um, wil ik zeggen wat ik eerder ook gezegd heb. Ik denk dat sport uh, en politiek dat sport wel degelijk een verbroedering ook voor, kan, uh, kan uh, veroorzaken. En dat het ook een mooie methodiek is om juist met volkeren met elkaar in contact te zijn. Dat gebeurt ook vaak rondom dit soort sportevenementen. Sport We hebben het hier natuurlijk over een zeer delicate situatie, een delicaat evenwicht. Nogmaals, we hebben het besluit niet lichtzinnig genomen. Dat was inderdaad een bredere afweging dan alleen de sportafweging. Maar we hebben vooral ervoor gekozen, en daar staan we ook echt voor, om de dialoog met Qatar om dat positief, kritisch en constructief uh, aan te vliegen en daarvoor ook in dialoog te blijven en daarvoor ook te gaan met een regeringsdelegatie. Mevrouw van der Laan. Positief-kritisch vat ik wel op als sober, dus geen foto's van borrels en feestjes, sober. Voor mij stuurt u alleen vrouwelijke bewindspersonen. Maar we kunnen toch een iets meer principiële positie innemen als Nederland. Minister. Ik denk dat soberheid in zijn algemeenheid hier gepast is. Ik ben zelf ook een vrij sober persoon. We hebben ook nog geen besluit genomen over de delegatie. Dat gaan we nog doen als kabinet. Maar ik neem deze aansporing mee, voorzitter. Mevrouw Van der Laan. Ja. Ik ben blij dat de minister dit punt in ieder geval mee terugneemt. Dank u wel, mevrouw Van der Laan, voor het stellen van de bondelijke vragen. Er is een aantal vervolgvragen. Een vraag is kort en bondig. Binnen 30 seconden ga ik u hinderlijk onderbreken. Allereerst de heer Kousou van Denk. Uh, voorzitter, dank u wel. 6.500 arbeiders, voorzitter. 6.500 mensen. Laat dat even op u inwerken. En ik vraag me af, voorzitter, beseft de minister dat zij zich hierdoor... Als lid van het kabinet, maar ook als persoon laat lenen voor een propagandamachine. De minister. Ik sta er als lid van het kabinet anders in, voorzitter. Wat ik net heb uitgelegd, is dat we binnen het kabinet daar niet lichtvaardig mee omgaan. Dus die 6500 uh, wordt ook helemaal niet ontkend, dat wordt juist erkend. De vraag is hoe je vindt dat je daar het beste mee om kunt gaan... En hoe je het statement kunt maken en hoe je ook kunt aansturen uh, op verbeteringen. En dat is wat we gedaan hebben en dat is wat we doen ook. En daarvoor vinden we ook als kabinet dat we daarvoor in een constructieve kritische dialoog moeten blijven met Qatar. En dat is het besluit wat we hebben genomen. Heer Kouser. Voorzitter, ik ga dan nog een keer aan. Ramen. <hums> 6.500 mensen die zijn omgekomen. En ik hoor dan nu van een lid van het kabinet die sport naar portefeuille heeft, voorzitter. Dan hoor ik dat we positief kritisch moeten zijn en constructief het gesprek moeten aangaan, terwijl er 6500 mensen zijn aangekomen. Kan de minister mij concreet vertellen hoe zij positief kritisch kan zijn, hoe zij constructief kan zijn, terwijl er 6500 mensen zijn omgekomen, voorzitter? De minister. Nou ja, voorzitter, dat uh, kan ik heel goed, omdat we namelijk uh, op die manier ook door die dialoog te voeren, uh, als ik kijk even naar wat er wel gebeurd is in Kata Qatar en in ieder geval een aantal dingen vanwege de internationale druk voor elkaar zijn gekregen, is dat voldoende naar nou, onze maatstaven? Nee, dat vinden we nog niet voldoende. Dat is juist de reden om ook met elkaar in dialoog te blijven. De heer van Dijk en Voorzitter, ja, dit is buitengewoon hypocriet wat ik hier hoor. Want praten over mensenrechten, daar gaat het helemaal niet over. Dat is hartstikke goed, dat moet u vooral doen. Het gaat erom dat het kabinet hier heeft besloten om een motie van de Tweede Kamer te negeren. Om een officiële afvaardiging naar dat WK te sturen. Om daar een feestje te gaan vieren op een massagraf in zo'n stadion. Dat kunt u niet menen. Stop daarmee, zeg ik tegen de minister. Doe dat niet. De minister. Ja, voorzitter. Ik sta daar toch anders in. Ik vind dat uh, niet hypocriet. We nemen onze verantwoordelijkheid om uh, uh, na te denken en daar een antwoord op te geven wat wij denken op dit moment in de tijd een verstandig besluit is. Dat besluit hebben we niet lichtvaardig genomen. Dat is een brede afweging geweest. Um, waarbij we wel degelijk de ernst van de situatie van de mensenrechtengeschendingen in het verleden op ons hebben laten inwerken. Um, maar die afweging is echt breed gemaakt, nogmaals niet lichtvaardig. En uh, ja, Ik wijs de woorden hypocrieta toch echt van de hand. Ik vind dat ook het nemen van de verantwoordelijkheid als lid van het kabinet en ook als heel kabinet. Dank u wel, de heer Segers-Christianie. Mevrouw de voorzitter. Ja, het gaat. Mevrouw voorzitter um... Dat je diplomatieke banden onderhoudt met landen met bedenkelijke reputatie, dat snap ik. Dat je economische banden onderhoudt in een uh, globale wereld, dat kan ik ook nog begrijpen. Maar dat je een feest gaat meevieren in een land waar mensenrechten zo zijn geschonden, dat snap ik niet. En ik vind het een verkeerd besluit. Ik vind het een, een, een teleurstellend besluit. Ook omdat een motie van de Kamer naar zich neer is gelegd. Um, als dan het kabinet besluit om wel te gaan... Um, dan op zijn minst zou je kunnen bijdragen aan het compensatiefonds waar Amnesty International aandacht voor vraagt, waar ook de UEFA de FIFA op aanspreekt en waar compensatie uit wordt betaald voor arbeiders, wiens rechten zo zijn geschonden. De minister. Uh, ja, voorzitter. Ik ken, ken natuurlijk de mening van de heer Segers uh, hierover. Ik kan geen uitsluiting geven over uh, bijdragen aan het fonds. Uh, niet hier, op dit moment in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Uh, dus daar moet, ik, uh, daar moet ik over nadenken. Wanneer kan de minister daarop terugkomen? Uh, dat moet ik even beraten, daar ga ik niet alleen over. Dus, uh, de heer Segers. Wat ik zou de minister willen aanmoedigen uh, als het kabinet daarna en daar heeft het alle schijn van, door wil op het pad wat, wat het heeft gekozen. Namelijk om wel een afvaardiging te sturen. En op zijn minst moeten de, de inspanningen ter verbetering van de situatie daar worden voortgezet. En dat kan door middel van zo'n compensatiefonds. Dus mijn aanmoediging is om daar gebruik van te maken om dat te doen. En ik hoor graag van het kabinet uh, op welke wijze ze daar invulling willen geven. De minister. Ja, nou, ik kan in ieder geval, voorzitter, ook aan de heer Segers aangeven dat uh, we uiteraard natuurlijk ook kijken, als we daar ter plekke zijn, wat we kunnen doen. Ook aan acties en activiteiten daar kunnen doen. En ik neem dit uh, mee en kom daar bij hem op terug. Dank u wel. De heer Mahandes, PvdA. Voor, voorzitter, we hebben natuurlijk te maken gewoon met een, uh, een regime daar uh, dat schaamteloos ook uh, op allerlei manieren uh, supporters hier probeert uh, om te kopen via een code of conduct, via allerlei manieren om, uh, om maar goed te praten over uh, Qatar. En ik, ik begrijp oprecht de houding niet van het, uh, van het kabinet, voorzitter. En mijn vraag is dan ook, minister zijn net iets van, ja, we zijn in dialoog en we hopen wat stapjes. Wanneer bent u dan tevreden? Wat verwacht u nog uh, dat, dat Qatar gaat doen, waardoor dit kabinet denkt, nou ja, wij zien nu... Wat vooruitgang? Ik begrijp het gewoon echt niet. De minister. Nou, voorzitter, dat, uh, we kunnen natuurlijk geen uh, eindresultaten over neerzetten. Maar uh, we hebben in ieder geval gezien de afgelopen periode dat de internationale druk heeft bijgedragen aan een aantal dingen die daar uh, gebeurd zijn. Ten goede, ten goede gekeerd zijn, uh, zijn we er helemaal. Nee, dat vinden we ook nog niet. Maar het is een keuze welk statement je wil afgeven. En we hebben in een brede afweging de keuze gemaakt om vooral in die constructieve kritische dialoog te blijven, daar ook aanwezig te zijn met een regeringsdelegatie. Uh, nogmaals, over de samenstelling hebben we nog niet uh, gesproken, hebben we nog niet het besluit genomen. Uh, en op die manier te zorgen dat we een ingang hebben om daarover te kunnen spreken. En dat zijn wij niet alleen. Ook de KNVB heeft daar plekken. Hun uh, contact heeft nu ook contact met de ambassadeur, de Nederlandse ambassadeur daar te plekken, om te kijken wat zijn de mogelijkheden om dat continu uh, om daarover in gesprek te blijven. En dat is, ja, dat is een keuze die we daarin gemaakt hebben. Ja, voorzitter, er zijn best wel wat collega's die vandaag een vraag hebben gesteld en het antwoord is kort, maar ook uh, weinig zeggend. Ik, ik, ik maak het concreter: er zijn best wel veel, en dat is relatief je kunt zeggen, objectief vastgesteld, dat er duizenden mensen, collega Koukouzenveest en duizenden mensen, zijn overleefd door erbarmelijke arbeidsomstandigheden. En wat is dan het gesprek wat wordt gevoerd? Waar gaat het gesprek dan over? Om volgende keer minder doden te laten vallen bij nu oprecht? Ik begrijp niet waar dat constructieve gesprek dan over gaat. Maak dat dan concreet. Dank u wel, de minister. Nou ja, ik wil toch verwijzen, voorzitter, ook in het kader van de kortheid van het behandelen van de mondelinge vragen hier dat minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken in het mensenrechtendebat recentelijk daar uitgebreid over heeft gesproken. En ook in de mensenrechtennota. Ik kan er wel iets over zeggen. Wat er in ieder geval gebeurd is, is het ontmantelen van het Kafala sponsorsysteem. Het uitreisvisum vereiste, waardoor werknemers zonder toestemming van hun werkgever het land niet mogen verlaten, is afgeschaft. Het certificaat van geen bezwaar, waardoor werknemers zonder toestemming van hun huidige werkgever van baan kunnen wisselen, is afgeschaft. Er is sinds 2021 wetgeving en er is een nieuw uh, uh, niet onderscheidend minimumloon geïntroduceerd. En er is ook een oprichting van uh, En Dat zijn toch dingen die er voor die tijd niet waren, dus daar is voortgang. En dat geeft hoop, in ieder geval met elkaar, om op die voortgang door te gaan. En daar acteren we niet alleen in. Ook dat doen we in internationaal verband. Oké, okay, mevrouw Milders, CDA. Ja, voorzitter. Dank we inderdaad dat mensenrechten debat met minister Hoekstra. En het uh, belangrijkste punt uh, daarbij was toch ook voor ons van hoe kun je nou uh, voor de toekomst voorkomen dat dit soort situaties weer uh, gaan voorkomen. Maar ook nog tijdig zorgen voor het fonds uh, waar ook Amnesty uh, naar vraagt. En dat gaat dan om compensatie. Ik begrijp dat uh, collega Segers daar vanuit Nederland geld in wil stoppen. Het CDA zou graag zien dat degenen die het veroorzaken, dat die daar ook uh, uh, gaan mee betalen. Dus de voetbalbonden, uh, nationaal, internationaal en ook uh, Qatar. En uh, wil de minister daar in Europees verband ook nog extra druk op zetten. Maar ook de komende dagen, Dag, uh, weken al, tot aan het, uh, uh, aan het evenement. Want anders wordt het mosse naar de maaltijd, ben ik bang. De uh, nou ja, daar ben ik zeker in Europees verband uh, toe bereid. Ik ga ook uh, in de aanloop naar het, uh, uh, het, uh, het WK met de Europese collega's in, uh, in Conclaaf daarover en we, uh, we gaan daar ook met elkaar op de Europese Raad uh, 29 november over spreken. Dus daar ben ik zeker toe bereid om daar in ieder geval inspanning in te berichten. Mevrouw Westerveld GroenLinks. Ja, voorzitter, we hebben het hier gewoon over moderne slavernij. En dan begrijp ik niet dat het kabinet voortdurend zegt, ja, we zijn in constructief kritische dialoog en we gaan het erover hebben, we gaan erover praten. We hebben het hier gewoon keihard over mensen die worden uitgebuit en het kabinet dat daar een feestje gaat houden. En ik zou, mijn vraag is heel concreet aan de minister, ik zou je willen vragen, wat heeft die constructief kritische dialoog, zoals het kabinet dat noemt, van Nederland nou concreet gedaan voor deze mensen daar? En wat gaat deze minister nou doen om op hele korte termijn te zorgen dat er een compensatie voor en dat er op het vlak van arbeidsomstandigheden echt nog wat meer wordt bereikt dan nu het geval is. De minister. Ja, voorzitter, toch even weer de, de, de tegenstelling van het feestje. Het is, zo zien we het niet. We gaan in op de uitnodiging om daar naartoe te gaan en met de regeringsvertegenwoordiging daar aanwezig te zijn. Als het gaat om de concrete resultaten die ik net aanhaalde ook, als je kijkt naar de International Labour Organization, kun je zien dat... <tiekt> Er zijn zo'n 300.000 arbeidsmigranten en domestic workers van baan zijn gewisseld. En in voorgaande jaren, in 2018, waren dat nog geen 8.000. Dus je ziet wel degelijk daar resultaten. <coughs> Sorry voor het uh, hoesje. Uh, en ook uh, zijn er uh, zo'n 280.000 arbeidsmigranten die hun lonen hebben zien stijgen. Dus er is wel degelijk resultaat op basis van wat we hebben gezien. Uw vraag over wat ga ik concreet doen. Ik heb net toegezegd aan de heer Segers dat ik het in beraad meeneem. Ik kan daar nu geen uitsluitend antwoord op. En dat ik zeker ook, en dat is de vraag uh, die ik net kreeg van het CDA, ook uh, in Europees verband bereid ben om daar uh, uh, in ieder geval uh, mij voor in te spannen. Om te kijken of we dat fonds kunnen vullen. Mevrouw Van der Plas, BBB. Dank u wel. Ik hoorde de minister de hele tijd zeggen we hebben dit besluit niet lichtvaardig genomen. Dat lijkt bij mij erop, van, dat in het kabinet is afgesproken, weet je, dat moeten we wel steeds zeggen, niet lichtvaardig genomen. Maar dat is gewoon natuurlijk gebakken lucht voor mij. Niet lichtvaardig genomen. Wat betekent dat, niet lichtvaardig genomen? Heb je ruzie gemaakt, is er gehuild, is er geschreeuwd? Uh, zijn er zijn echt bijzondere argumenten geweest van ja, weet je, en dit is echt doorslaggevend. Wat is dat, niet lichtvaardig genomen? De minister. Ja, voorzitter. Uh, u weet dat wij daar geen uh, mededelingen over doen. We hebben daar in het uh, kabinet over gesproken. Het woord lichtvaardig, dat geef ik helemaal toe aan mevrouw Van der Plas, voorzitter, dat uh, we dat vaak gebruiken omdat het het ook goed verwoordt. Het is een besluit waar we echt ja. dingen hebben moeten wegen. En dat, dat. Ik vind ook lichtvaardig is ook een woord wat past, daarom gebruik ik het zelf ook vaak. En dat is geen afspraak. Mevrouw Van der Plas. <kwijnt> Nou, ik vind het een verschrikkelijk woord, niet lichtvaardig genomen. Er zijn 6500 mensen omgekomen, arbeidsmigranten worden in huis uitgezet, uh, voetbalfans worden omgekocht om uh, positieve berichten uh, te plaatsen over het WK. Ik, het is een verschrikkelijk woord. En ik wil ook, maar het liefst dat het gewoon helemaal niet meer gebruikt wordt, want het is gewoon een hele grote middelvinger naar al die mensen die zijn omgekomen en al hun nabestaanden. En dan zou ik aan de minister willen vragen, als het kabinet dan toch in Qatar is, om aan de 10.000 nabestaanden van deze mensen dan uit te leggen dat het besluit niet lichtvaardig is genomen. Ik denk dat die mensen dan echt ontzettend veel troost vinden. Of is de minister dat niet? Ja, voorzitter, ik nogmaals vind lichtvaardig een woord wat de lading in dit geval uh, goed dekt. Mevrouw Van der Plas voor mij een synoniem heeft wat dat beter dekt, dan uh, sta ik daarvoor open. Maar ik heb nu geen andere dan aan te geven dat we echt hier een serieuze afweging hebben genomen, gemaakt in de verantwoordelijkheid die was kabinet ook dragen en, uh, en dat we dat uh, op die manier hebben gedaan. Dus het spijt me als het woord lichtvaardig bij haar niet goed valt. Ik vind het nog steeds wel het woord wat goed past bij de situatie. Nou, u ziet ons non-verbaal wat naar uh, elkaar toe uitvinden. Ja, het spijt me, maar ik uh, maar u kan nog geen maar, beter antwoord op twee, twee vragen, heeft iedereen. Ik, heeft heb, een heeft synoniem. Synoniem? Heeft ik u heb een synoniem. synoniem. Ja? Wij gaan niet. Oké, okay, dank u wel. Kijk, um, ik wilde zeggen bijna 1-0, maar dat mag ik denk ik in deze context niet zeggen. De heer Herema van de VVD. Dat lijkt mij ook niet, voorzitter. Okay. Voorzitter, elke keer dat er een land gekozen wordt waar eigenlijk geen mooi sportevenement gehouden wordt, zijn we te laat. En Mevrouw Van der Laan, collega Van der Laan, um, vroeg om een brief voor het sportdebat waarbij aangegeven wordt hoe wij onze internationale invloed meer vorm kunnen geven. En ik vind dat een hele relevante vraag. En de minister heeft dat niet ruimhartig toegezegd. En ik zou die vraag willen herhalen. Want als wij hier echt iets aan willen veranderen, dan heeft het wegblijven als het al gekozen is geen enkele zin. Geen enkele zin. Maar dan heeft de invloed voordat een evenement gekozen gaat worden, of het nou Rio of... Uh, Beijing of Sochi of nu uh, Qatar is, ja. uh, dan moeten we aan de voorkant komen. Dus, ja. dus nogmaals, die vraag: wilt u die brief over hoe wij meer internationale invloed gaan krijgen toezeggen voor het sportdebat, minister? Ja, voorzitter, dat wil ik. Een excuus dat ik dan niet ruimhartig overkom. Dat wil ik graag doen, en ik vind het ook belangrijk om dit uh, met u te kunnen delen. De reden waarom ik wat voorzichtig daarin was, is dat ik juist ook met de Europese collega's hier overleg wil hebben. Niet alleen over wanneer we elkaar spreken, dat ik dat in de brief, maar ook dat we kunnen komen tot criteria en hoe gaan we dat dan aanpakken. Maar een brief over uh, de stappen die ik daartoe zet, kan ik zeker toezeggen met plezier. Mevrouw Sinons, bijeen. Dank u wel, voorzitter. De minister zegt dat er eh, zware wegingen zijn gedaan al voor ons tot dit besluit te komen. De minister zegt dat eh, we hebben dat niet lichthartig besloten. Dan klinkt dat mij in de oren alsof eh, het kabinet met elkaar heeft gewogen. Ja, we hebben zoveel duizend doden. We hebben zo ongelooflijk veel schendingen van mensenrechten en misstanden. Maar er staat iets tegenover dat het de absolute moeite waard maakt om toch te gaan. En ik ben zo benieuwd, voorzitter... Wat weegt nou zoveel zwaarder dan al die bekende uh, overwegingen om het niet te doen? De minister. Ja, voorzitter. Ik ga dan wel in herhaling vallen. Uh, en ook herhalingen die ook uh, collega Hoekstra al eerder met de Kamer heeft gedeeld. En dat is dat we vooropstaand uh, hebben gekozen om uh, met Qatar in gesprek te blijven in die constructief kritische dialoog. Dat is het allerbelangrijkste. En daarnaast is er een bredere weging, ook dat hebben we in de brief uiteengezet, een bredere weging geweest... Uh, om uh, tot dit besluit te komen. En, uh, daarbij speelt ook mee uh, de afvaardiging van andere landen bijvoorbeeld, maar daar speelt ook inderdaad mee uh, recente geopolitieke uh, overwegingen en ook hoe er in de regio uh, vanuit de Qatar en de regio daaromheen wordt gekeken naar dit besluit. Dat is inderdaad de bredere afweging voor bestaan. Dat hebben we ook in de brief al beschreven. En nogmaals, minister Hoekstra heeft dat ook een keer uiteengezet. Ik heb daar geen andere toevoeging toe. Mevrouw Simons. Dank u, voorzitter. Wat maakt het zo moeilijk voor de minister om te zeggen, ons handelsbelang, ons economische belang, ons geopolitieke belang, weegt zwaarder dan het belang van de geschonden mensenrechten. Want dan weten we allemaal waar we aan toe zijn en hoeven we niet allemaal steeds dezelfde vraag te stellen. Het zou zo fijn zijn als dat duidelijk en unapologetic eh, benoemd wordt. De minister. Nou, voorzitter, dat ga ik niet zeggen, omdat het ook niet zo is omdat we hebben gekeken naar zowel het element als uh, wat is het vehikel is waarlangs je met elkaar dit kunt beïnvloeden, deze situatie. En de constructieve uh, kritische dialoog vinden we daar een belangrijk vehikel in. En daarnaast is het een bredere afweging, en die hebben we al uh, uitgebreid uiteengezet. Dan wil ik de minister bedanken voor haar beantwoording. Um, en dan heet ik de minister voor Klimaat en Energie van harte welkom in ons midden en nodig ik mevrouw Teunissen uit om haar mondelingenvraag te stellen aan de minister over het feit dat minder vlees eten ontbreekt in de EZK-campagne voor de Nationale Klimaatweek. Het woord is aan mevrouw Teunissen van de Partij voor de Dieren. Voorzitter, dank u wel. Het is Nationale Klimaatweek en de minister van Klimaat en Energie is de initiatiefnemer het is op zich een goed initiatief, maar veel mensen doen al hun best en de grote vervuilers die komen er maar mee weg. En Het kabinet onderneemt zelf nauwelijks actie. Vanmiddag gaan we zien dat de klimaatdoelen waarschijnlijk weer heel ver uit zicht zijn. Dus ik zou zeggen, een betere wereld begint niet bij de burger, maar bij de minister. Maar goed, als we dan toch kijken naar die klimaatcampagne, voorzitter, dan valt ons toch echt iets heel frappants op. Hij geeft Nederlanders op social media allerlei adviezen om de klimaat uitstoot, de broeikasgasuitstoot te beperken, ga korter of vaker koud douchen, ga meer karpoelen, vervang je gloeilampen. We zien in het klimaatfilmpje een grote landelijke supermarkt voorbij komen die circulair gebouwd is. Maar zo'n supermarkt, voorzitter, ligt wel vol met kiloknallers. Over minder vlees eten wordt weer gezwegen in alle talen, behalve ergens ver weg in een hoekje op de website weggemoffeld. En vorige keer was dat weer precies hetzelfde. Vorig jaar heeft de minister van NNV van Landbouw eigenhandig minder vlees eten uit de klimaatcampagne geschrapt. Zo blijkt uit WOP-documenten. Voorzitter, het kabinet kiest consequent voor de weg van de minste weerstand. Houdt grote vervuilers als de vleessector het hand, de hand boven het hoofd. Minder vlees eten is altijd nog een klimaattaboe. En voorzitter, dat kunnen we ons niet veroorloven, want zonder de vleesconsumptie drastisch te verminderen warmt de aarde gevaarlijk op. Het WNF zei vorige week nog de toekomst van de aarde ligt op ons bord en dus inzetten op een plantaardig dieet. Het IPCC zegt minder vlees eten is nodig om het anderhalve graden doel te halen. En, dat is, en dan is er nu een Klimaatweek, voorzitter, en dan dreigt er weer een gemiste kans om minder vlees eten een speerpunt te maken in het klimaatbeleid. Dus mijn eerste vraag aan de minister is: hij heeft al lang erkend dat plantaardig dieet nodig is om de klimaatdoelen te halen. Waarom maakt hij minder vlees eten dan geen speerpunt van de klimaatcampagne? Dank u wel. Het woord is aan de minister. Dank u wel, voorzitter. En ook uh, dank aan mevrouw Teunissen dat we via dit vragenuur uh, aandacht kunnen besteden aan de Nationale Klimaatweek. Uh, de derde keer dat we dat organiseren en een hele mooie manier om Nederlanders, inwoners en bedrijven elkaar tips te laten uitwisselen over hoe je duurzamer kan leven. En er zit wat mij betreft dan tijdens de Nationale Klimaatweek ook helemaal geen taboe op het thema minder vlees eten. Want zoals mevrouw Teunissen zelf ook aangaf, voorzitter, de overstap naar een meer plantaardig dieet is een erg belangrijk onderdeel van onze noodzakelijke gedragsverandering om de opwarming van de aarde te voorkomen. En op de website van de Nationale Klimaatweek vindt u dan ook verschillende initiatieven van bedrijven die bezig zijn met meer plantaardig eten, verschillende tips van klimaatburgemeesters. Dat zijn Nederlanders die andere mensen helpen om duurzamer uh, door het leven te gaan. Ook daar zijn tips te vinden over minder vlees eten, meer plantaardig eten, meer pulvruchten eten, hoe je dat op een laagdrempelige en leuke manier kan doen. Uh, dus uh, wat mij betreft geen enkel taboe op het thema minder vlees eten. Uh, en zoals ik al eerder aan mevrouw Teunis heb aangegeven, voorzitter, komen we ook de komende tijd met meer gedragscampagnes waar de omslag naar een meer plantaardig dieet onderdeel van is. Mevrouw Teunissen. Voorzitter, ja, ik ben heel blij dat de minister zegt: er heerst geen taboe op minder vlees eten. Dat is heel goed. En tegelijk, als ik kijk naar het klimaatfilmpje, als ik kijk naar de social media uitingen die deze uh, begin van de lancering van de klimaatweek zijn gedaan, dan zie ik daar op geen enkele manier voedsel en minder vlees eten aan voorbij komen. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe hij dan gaat bijdragen aan het bewustzijn dat minder vlees eten nodig is om de klimaatdoelen te halen, hoe hij dat gaat doen en of hij daar dan ook bijvoorbeeld het eerlijke verhaal in betrekt van wat de impact van minder vlees eten of wat minder vlees gaat betekenen voor onze klimaatdoelen. Minister. Ja, voorzitter, misschien allereerst over uh, de tips die tijdens de Nationale Klimaatweek uh, worden uh, uitgewisseld via social media, via de website uh, nkw 2022nl uh, Daar hebben wij vanuit het uh, kabinet geen selectie in gemaakt. Dus uh, gemeentes, bedrijven, inwoners konden zichzelf aanmelden als klimaatburgemeester of als klimaatsupporter als ze uh, goede ideeën willen delen. En dan gaat het uh, soms over het isoleren van huizen, het helpen van energiebesparing bij anderen, uh, consumminderen, uh, maar ook uh, een ander dieet is daar onderdeel van, maar dat is, uh, wat u ziet op de website is dus ook hetgeen dat door die klimaatburgemeesters en klimaatsupporters zelf is aangemeld, daar heeft dus ook geen selectie uh, van mij uh, uh, tussen gezeten. Um, als mevrouw Teunissen zegt ik mis eigenlijk dan op de social media, dan bedoelt ze denk ik vooral op de Instagram campagne die ook loopt, nog het thema uh, minder vlees eten, daar uh, ga ik naar kijken wat daar deze week nog van langskomt. Maar op de website nkw2022.nl is het dus sowieso al terug te vinden. Dan meer in algemeenheid, voorzitter. Wat gaan we de komende tijd doen rondom gedragsverandering? Ik heb begin dit jaar al gedragswetenschappers gevraagd om ons te adviseren hoe we mensen kunnen helpen in duurzame gedrag. Heel veel mensen willen graag een steentje bijdragen, maar weten vaak niet hoe. We hebben al specifiek eh, advies gekregen op gedragsverandering ten aanzien van de gebouwde omgeving, gedragsverandering bij uh, MKB'ers. Er komt ook nog advies over gedragsverandering rondom voedsel. Dat ga ik gebruiken bij uh, alle volgende klimaatcampagnes die we vormgeven. En ook bij de verdere aanscherping van het uh, klimaatbeleid. En dat is ook nodig, want uh, de collega's van LNV en Natuur en Stikstof zijn bezig met de uitwerking van de Nationale Eiwitstrategie. Waarbij we richting 2030 echt de verschuiving willen van deels dierlijk voedsel naar meer plantaardig voedsel. En daar zal ook onderdeel van moeten zijn. Hoe geven dan consumenten ook het juiste advies, het juiste handelingsperspectief om uh, meer plantaardige keuzes uh, te maken in de supermarkt en op andere plekken waar mensen voedsel kopen? Mevrouw Teunissen. Ja, voorzitter, dat klinkt natuurlijk allemaal heel mooi en dat is ook hard nodig. maar. Het is nog allemaal heel vaag. Als ik nu concreet naar die Nationale Klimaatweek kijk, dan zie ik nergens, maar dan ook nergens in de sociale media-uitingen, zie ik staan dat uh, we minder vlees moeten gaan eten om de klimaatdoelen te halen. Nou zegt de minister, ik heb daar geen regie op gevoerd. Nou, dat is dus precies wat er ontbreekt. Er moet meer regie op dit soort zaken komen. En dat is precies ook wat ik aan de minister vraag. Maak het een speerpunt. Hij heeft zelf wel aangegeven dat je uh, vaker koud moet gaan douchen. Nou, als je vijf minuten doucht, dat kost 30 liter water. Als je 1 kilo biefstuk eet, dan is dat 15.000 liter water. Dus het heeft een enorme impact op ons milieu. En dan snap ik dus niet waarom de minister dat dan ergens wel op een website, oké, okay, dat heb ik ook al aangegeven, dat dat ergens weggemoffeld is op een website, maar dat hij dat niet minder vlees eten, omdat het zo belangrijk is. En het is jarenlang door dit kabinet weggezwegen om dan nu niet een speerpunt te maken. Dat is zo hard nodig om die klimaatdoelen te halen. Dus op welke manier, manier gaat de minister de minder vlees eten uh, zichtbaar maken? De minister. Ja, voorzitter. Ik heb echt wel uh, moeite met woorden als weggemoffeld en uh, regie en dat soort termen die mevrouw Teunissen nu gebruikt. Want het insinueert alsof ik bewust het thema minder vlees eten geen plek geeft in deze campagne. Dat werp ik echt ver van me. Dit kabinet zit hier negen maanden, dus ik laat me ook niet aanpraten dat dit kabinet al jarenlang dit soort tactieken uh, toepast, want dat is gewoon onzin. Ik heb in meerdere debatten en in meerdere brieven als minister voor Klimaat aangegeven dat ons voedsel en onze voedselvoorziening een heel belangrijk onderdeel zijn in het behalen van onze klimaatdoelen en dat ook gedragsverandering daar dus een cruciaal onderdeel van is. Ik heb ook gisteren bij de aftrap van de uh, Nationale Klimaatweek, voorzitter, gesprekken gevoerd met een aantal klimaatburgemeesters die volop bezig zijn met meer plantaardig eten, die daar hele goede tips en ideeën over hebben en vooral ook uh, hun ervaring hebben gedeeld hoe je bijvoorbeeld familie en vrienden die ook wel eens daarmee willen experimenteren over die drempel kan helpen om het ook gewoon op een keer op een positieve manier te gaan aanvaren hoe je met meer plantaardig voedsel ook een positieve bijdrage kan leveren aan onze planeet. En dat wil ik ook op die manier blijven doen de komende jaren. En ik snap dat mevrouw Teunissen zoekt naar uh, meer concreetheid uh, voor de komende tijd. Uh, ik heb haar ook al eerder aangegeven. Vanaf uh, 2023 gaan er meer publiekscampagnes rondom uh, klimaat- en gedragsverandering lopen. Daar is uh, de voedselvoorziening en minder vlees eten is daar onderdeel van. En zoals ik ook onlangs in het debat over COP27 heb aangegeven, de ministers van LNV en Natuur en Stikstof zijn nu bezig met de uitwerking van die nationale eiwitstrategie, waarbij echt die verschuiving van dierlijk naar plantaardig voedsel de kern is. En ook daar zullen dan verdere maatregelen vanuit het kabinet worden aangekondigd hoe we dat dan gaan ondersteunen. Tot slot mevrouw Teunissen. Voorzitter, er is deze week een klimaatcampagne. Ik zou de minister willen aanmoedigen van vandaag kan het nog geregeld worden. Maak minder vlees eten zichtbaar in die campagne. Dank u wel. Voorzitter, heel kort daarop. Daar, ik zal daarnaar kijken. Er zijn ook namelijk allerlei hele mooie initiatieven, zoals een Veggie Challenge Team Battle, waarmee je dus met een team kan meedoen om meer plantaardig te eten deze week. Dat soort initiatieven die dus al op de site staan, kunnen we ook op socials. Uh, nog een plek geven, daar ga ik sowieso naar kijken, zeg ik toe aan mevrouw Teunissen. Dank u wel, mevrouw Teunissen. Dan kijk ik even of er vervolgvragen zijn. Allereerst de heer Tjert de Groot van D66. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Um, ja, we hebben maar één aarde en als we op deze manier uh, dooreten, dan eten we gewoon de aarde kaal. Het is simpelweg onmogelijk om 10 miljard mensen te voeden met het dieet dat we nu hebben, waar veel te veel dierlijke producten in zitten. Terecht vraagt de Partij voor de Dieren aandacht voor de regie vanuit, uh, vanuit de overheid. Uh, vanuit D66 hebben we ook ingebracht in het coalitieakkoord. Geen... Waarom gaat de overheid niet inkopen? Duurzaam inkopen, 100% duurzaam, uh, lokaal, uh, biologisch. Hoe staat het daarmee? Want uh, dat is nou iets wat u concreet kunt doen. Ja, ja voorzitter. Uh, uh, ik ben sowieso als coördinerend klimaatminister uh, met de minister van BZK in gesprek over in de breedte duurzaam en circulair inkopen door de overheid, niet alleen door de Rijksoverheid, maar ook andere aanbestedende diensten. Dus hoe kunnen we de komende jaren ervoor zorgen dat we veel meer uh, circulair inclusief, die inkoop organiseren? Dat gaat eigenlijk dus over alles wat we via aanbestedingen inkopen. En ik moet heel even spieken op mijn telefoon voorzitter voor de correcte term. Maar in juni is het strategisch categorieplan conceptieve dienstverlening gepubliceerd. En daarin staat uh, rijksbreed hoe we omgaan met de verduurzaming van uh, de catering in, uh, binnen de Rijksoverheid. En Onderdelen daarvan zijn het verhogen van het aandeel biologisch en plantaardige eiwitten, het tegengaan van uh, voedselverspilling en ook kortere ketens bij de inkoop. Dus uh, dichter uh, in de buurt van uh, die gebouwen van die Rijksoverheid ook uh, de voedselinkoop organiseren. Heer de Groot. Ja, dank u voorzitter. En wanneer kunnen we dan verwachten dat de kantines eigenlijk dit 100% ook gaan, uh, gaan doorvoeren? Dat kan ik nu niet zomaar uit mijn hoofd antwoorden aan de heer De grote is ik op terugkomen, voorzitter. Weet ja. de minister ook wanneer hij er ongeveer op terug kan komen? Um, nou, dat zal denk ik zijn bij een van de voortgangsbrieven over het klimaatbeleid. Dan neem ik het gewoon mee in de stand van zaken van uh, duurzaam inkopen bij het Rijk. Dan kijk ik naar mevrouw Leijten, SP. Ja, voorzitter, je zal maar naast uh, Tatenstil wonen of naast Schiphol wonen. En dan krijg je deze Klimaatweek voor je kiezen dat je je gedrag moet veranderen. Het is volgens de SP-fractie niet de manier om mensen warm te krijgen voor het klimaat om ze te adviseren om koud te douchen. Kan de minister aangeven waarom hij telkens weer blijft zeggen dat het de schuld is van mensen en hun gedrag dat het klimaat ten ondergaat terwijl de vuile uitstoters en de fossiele industrie nog altijd aan de subsidie liggen van deze regering van tenminste 17,5 miljard? De minister. Nou voorzitter, het gaat niet goed met het klimaatbeleid wereldwijd. Als we zo doorgaan, gaat de aarde opwarmen tot 2,8. Ik kom bij uw vraag. 2,8 graden opwarming. Daar koersen we nu op af. En dat betekent dat we een onleefbare planeet aan het doorgeven zijn aan volgende generaties. Dus er moet veel meer gebeuren. En ja, de grootste opgave ligt bij overheden, bij de industrie. En bij de elektriciteitssector, namelijk de, over of de sectoren die nu het meeste CO2 uitstoten en die dat dus ook heel drastisch naar beneden moeten brengen. In de komende acht jaar het kantelpunt bereiken en uit uiterlijk in 2050 klimaatneutraal moeten zijn. Dus het grootste deel van onze inspanningen en het beleid is er ook op gericht om de industrie, de elektriciteitsproductie en als overheden die CO2 uitstoot versneld naar beneden te brengen. Deze Nationale Klimaatweek gaat alleen ergens anders over. Dit is namelijk een week waarin Nederlanders, die op een positieve manier bezig zijn met duurzame leven, elkaar kunnen inspireren. En ik zou mevrouw Leijten echt willen uitdagen om de website te bekijken, de social media te bekijken, maar ook eens met een aantal van die klimaatburgemeesters in gesprek te gaan. Die vinden het namelijk leuk wat ze zelf de afgelopen jaren hebben ontdekt over hoe je met een andere manier van leven je eigen CO2-voetafdruk kan verminderen. En ze vinden het leuk om andere mensen daar ook mee te inspireren. Dus deze Nationale Klimaatweek gaat niet over moeten. Deze Nationale Klimaatweek gaat over hoe we elkaar kunnen inspireren om ons steentje bij te dragen aan die duurzamere planeet. Dank u wel. U heeft al, uh, SP heeft al twee vragen gehad. Mevrouw Leijten. Voorzitter, dat ja. is waar. Uh, de minister ja. daagt mij uit op die website te kijken. Die ken ik. En ons verschil is de rol die je als overheid moet spelen om juist degene die het meest vervuilen aan te pakken in plaats van mensen die toch al enthousiast zijn nog verder te inspireren met allerlei gemeenschapsgeld. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Kreuger van GroenLinks. Ja, voorzitter, de reacties op social media op de Klimaatweek, daar spreekt wel uit dat mensen echt missen dat zij worden uitgedaagd om allerlei dingen te doen. En dat is belangrijk, alleen dat de overheid gewoon achterblijft met echte stappen zetten die nodig zijn. En dan was ik echt verbijsterd om te begrijpen dat de minister gisteren bij een debat over het, uh, het belastingplan heeft gezegd, ja, we doen nog een IBO-studie, maar eigenlijk verwacht ik niet heel veel nieuwe maatregelen daarin. Dus we doen nog een studie voor een extra beleid, terwijl we al met elkaar weten dat er moet extra beleid komen. Want we halen die doelen niet en we falen het klimaat. De minister. Ja, voorzitter. Ik ga niet het debat van het belastingplan herhalen. Zeker niet deze zeer beperkte weergave van mevrouw Kreuger. Maar ik ga wel nog een keer herhalen wat ik net ook tegen mevrouw Leijten zei. Willen we de opwarming van de aarde beperken tot onder de twee graden, het liefst tot anderhalve graad, dan zit de grootste klimaatwinst de komende jaren bij het terugringen van de uitstoot in de industrie, in de elektriciteitsproductie en de cruciale rol die de overheid, en laten we ook de financiële sector niet vergeten, die daar hebben te spelen. Dus het grootste deel van ons beleid, wet- en regelgeving, CO2-beprijzing, de hele inzet van het Klimaatfonds is de komende jaren gericht op het zo snel mogelijk verduurzamen van de industrie- en de elektriciteitssector in Nederland. Maar dan mogen we nog steeds, voorzitter, en dat vind ik echt, ook één week per jaar gewoon stilstaan bij mooie initiatieven die mensen thuis hebben, die gemeentes hebben, die bedrijven hebben, om met elkaar hier ook iets... Positiefs van te maken. Want er hangt een hele donkere wolk boven ons hoofd. En je kunt in de hoek gaan zitten en heel pessimistisch zijn over hoe slecht het gaat met de opwarming van de aarde. Je kunt ook één week per jaar proberen elkaar te inspireren en dat het op een leuke manier ook beter te gaan maken met elkaar. Okay. En daar draait de Nationale Klimaatweek om. Mevrouw Teun is een partij voor de dieren. Nee, uw collega. Ja, ja. Ja, maar dat is heel. Ja. ja, maar voorzitter, met alle respect. Ik heb gisteren ja. uh, bijna drie uur uh, ja. aangeschoten bij het uh, belastingplan, waarvan we een half uur over het uh, interdepartementaal beleidsonderzoek klimaat aan het uh, praten zijn geweest. We gaan de komende tijd ook met de Kamer regelmatig in gesprek over de klimaatnota. Ik ga hier niet in het vragenuur op een halve uh, samenvatting van het belastingplan reageren. Dat vind ik geen recht doen ja, aan de belang wel. van het onderwerp. Mevrouw Teunissen, Partij voor de Dieren. Ja, uit de gang. Voorzitter, ik probeer toch af te sluiten met iets positiefs, want de minister zei net dat we minder vlees moeten gaan eten en dat dat voor hem ook geen taboe is. En daar ben ik heel blij mee dat hij dat heeft gezegd. En daarnaast vraag ik me dan af, is dat dan niet een heel goed idee om daar concrete doelstellingen over op te nemen in het klimaatbeleid? En is daar onderzoek naar gedaan van wat er nodig is? Hoeveel minder vlees we moeten gaan eten om ook daadwerkelijk de klimaatdoelen te halen? Minister. Ja, voorzitter. Onderdeel van de uitwerking van de Nationale Eiwitstrategie is dus echt van welk percentage willen we dat de Nederlanders in 2030 plantaardig eten? En dan zullen we dus ook inderdaad maatregelen moeten uitwerken hoe we dat dan gaan ondersteunen. En een belangrijk onderdeel daarvan is denk ik... Gewoon heel concreet advies, uh, informatie via publiekscampagnes, zodat we mensen daar ook bij ondersteunen. Maar ik denk ook aan maatregelen die we in de supermarkt zullen moeten nemen, zodat mensen beter geïnformeerd uh, daar de juiste keuze kunnen maken. En zo is er vast nog veel meer uh, te bedenken. Dus uh, verdere concrete uh, doelen zullen we daaraan moeten verbinden de komende tijd. Mevrouw Teunissen. En voorzitter, tot slot. Dus, uh, gaat de minister concrete doelen opstellen daarvoor en wanneer komt hij dan... Daarmee? Ja, de uitwerking, uh, verdere uitwerking van die nationale eiwitstrategie komt volgens mij nog eind uh, dit jaar um, en uh, sowieso ook bij uh, het vaststellen van het uh, volgende klimaatprogramma in het uh, komende voorjaar. Uh, daar wordt dus, Die gedragscampagnes worden daar uh, groot onderdeel van en de komende tijd krijg ik ook nog advies van de gedragswetenschappers over hoe we dus, uh, het meer plantaardige voedsel daar een belangrijk uh, onderdeel van kunnen maken. En mevrouw Teunis vroeg ja. ook inderdaad of dat ook concrete doelstellingen zijn. Ja, nee, maar die zit, de uitwerking van ja. die doelstellingen zit dus in de nationale eiwitstrategie die vanuit LNV komt. Maar ik uh, zal zelf in het volgende klimaatprogramma uh, aangeven hoe ik uh, die gedragscomponent daarin meeneem. Okay. Dus ja. ik, uh, ik interpreteer dat als een ja van mevrouw Teunissen. Uh, dan wil ik de minister voor Klimaat en Energie danken voor zijn aanwezigheid hier in de Kamer. En dan heet ik de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van harte welkom in onze midden. En ik nodig inderdaad mevrouw Agema van de PVV uit. Zij heeft een vraag aan de minister over de nieuwe vaccinatieronde, waarin verouderde vaccins worden gebruikt. En de vaccinatiecampagne Planjepriek.nl die suggereert dat het vernieuwde vaccin wordt gebruikt. Ik even of de. Ja, de minister zit. Ik geef het woord aan mevrouw Agema van de PVV. Ja, dank u wel, voorzitter. Met de introductie heeft u al bijna mijn bijdrage gedaan. <laughs> um, voorzitter, vorige week, zaterdagmorgen, ontving ik allemaal boze e-mailtjes in mijn inbox. Uh, die waren niet uh, tegen mij gericht, voorzitter, maar tegen de minister. Inderdaad, omdat uh, nou, heel veel mensen boos zijn dat, uh, dat er verouderde vaccins worden gegeven, terwijl uh, in de campagne van, het, van de minister aangegeven wordt dat er nieuwe zijn. Hè? De, het nieuwe tv-spotje van Plan je prik stelt heel duidelijk, uh, ik citeer, en het vernieuwde vaccin beschermt tegen meer virusvarianten. Extra belangrijk als je meer risico loopt om ernstig ziek te worden door corona. Um, dat is voor een heel aantal mensen, ook in mijn achterban, voorzitter, waarvan de helft uh, van de, onze stemmers uh, de herhaalprik is gaan halen, um, zijn er heel erg teruggesteld over. Um, de overheid stelt en beweert dat je een vernieuwd vaccin krijgt met een bredere afweer. Daar heeft ook de heer Van Dissel in de laatste technische briefing uh, breed over, uh, over verhandeld. En vervolgens gaan ze die prik halen en dan krijgen ze een verouderd vaccin. Dus mijn vraag aan de minister is, uh, hoe kan dat? Is dat dan toch weer die, die verkeerde zuinigheid? Uh, welk risico neemt hij hiermee? Dat hij een verouderd aan alle kwetsbare alleroudsten een verouderd uh, vaccin heeft gegeven... Um, kan hij ook iets zeggen over uh, de veiligheid van herhaalprikken? Ik krijg er ook berichten over, voorzitter. Bijvoorbeeld omdat uh, uh, het Europees Medicijnagentschap bij de vierde prik al had gezegd dat het immuunsysteem een optate kan krijgen. Hoe, wat betekent dat dan voor een vijfde prik en wat betekent dat voor oudere mensen met een, um, met een uh, beperkte uh, afweer? Um, daarmee, daarbij krijgen we ook nog berichten over de basisserie. Dat mensen die nu nog opnieuw uh, een basisserie, die zich nu pas laten vaccineren, omdat bijvoorbeeld nu pas Novavax beschikbaar is gekomen. Dat zij te horen krijgen dat ze eerst nog die eerste twee andere prikken moeten gaan halen. en uh, ja, Dat vinden de mensen heel erg oneerlijk. Waarom zou je nog drie oude prikken gaan halen en dan nog twee nieuwe Um, omdat die mensen bijvoorbeeld op familiebezoek in Amerika willen, voorzitter. En daarvoor zul je twee prikken gehad moeten hebben. En dan zegt de overheid, nou haal er maar vijf. Zoiets begrijp ik. Misschien kan de minister daar ook iets over zeggen. En um, tenslotte nog, voorzitter. Ja, wat ik dus ook nog even wilde aanhalen en wilde citeren is dus dat uh, de heer Van Dissel ook heel duidelijk uh, tijdens de technische believing 28 september heeft gezegd. Ik citeer: het is momenteel belangrijk dat die vaccinatieronde met bivalente vaccins is gestart. Daarvoor weten we uit verschillende onderzoeken dat de afweerreactie breder is. En hoe kan het dan dat het ministerie tegen het AD heeft gezegd, het artikel naar aanleiding van ik deze vragen stel, dat, dat het volgens het ministerie niet uitmaakt welke herhaalprik wordt gebruikt? Dank u, Dank u wel. De minister. Dank u wel, voorzitter. De afgelopen bijna drie jaar, we gaan binnenkort, begin volgend jaar, gaan we het vierde jaar in met corona. De afgelopen bijna drie jaar hebben we verschillende varianten en subvarianten van het coronavirus gezien. U kunt zich nog herinneren, oorspronkelijk oorspronkelijke variant uit Wuhan. We hebben een beta, een gamma, een delta en nu sinds begin van dit jaar dominant een omicron variant en bij die varianten hebben we ook telkens weer subvarianten en sub sub en sub sub sub gezien. Feitelijk is het zo, en dat wordt ook al heel lang uh, gebruikt in de infectieziekte, is dat als je maar een fijn genoeg fijnmazige typering doet van het virus bij een specifieke infectie, dat je zelfs kunt nagaan met enige waarschijnlijkheid of hoge mate waarschijnlijkheid van wie je de infectie hebt opgelopen omdat het bijna op individuele niveau subvarianten zijn. Als we alleen kijken naar uh, omicron, dan hebben we in de afgelopen maanden zeven Omicron subvarianten in Nederland gehad, waarvan er nu nog vijf circuleren. En als je alleen al kijkt naar één van die vijf, de zogeheten BA5, dan heeft hij weer ongeveer 60 sub-subvarianten die getypeerd worden. En zoals ik al aangaf, als je nog verder typeert, zou je op nog veel meer komen. Bij de basisserie en de boostvaccinatie hebben we gevaccineerd met een vaccin wat gericht was op de oorspronkelijke Wuhan-variant, daterend uit eind 2019. Toen al waren er in Nederland andere varianten dominant. Bij de basisserie in de eerste helft van 2021 ging het om de alpha-variant. Bij de herhaalprik in het najaar ging het om de delta-variant. En desalniettemin was de bescherming van de vaccins tegen ernstige ziekten en sterfte hoog. Wat we op dit moment doen, is dat wij vaccineren met een bivalent vaccin. Wat afweer opbouwt tegen. Nou, componenten bevat. van zowel die oorspronkelijke Wuhan-variant. als van de nieuwere en huidige circulerende Omicron-variant. Die Omicron-variant is, zoals ik dat al noemde, al langere tijd uh, dominant. De onderlinge verschillen tussen de omicron-subvarianten, en dus de ook de onderlinge verschillen tussen de bivalente vaccins zijn klein. Dus wat dat betreft, voorzitter, neem ik ook niet uh, de, de typering van uh, mevrouw Agema over, over oude en daarmee daar het tegenovergestelde nieuwe vaccins. Dit zijn allemaal nieuwe vaccins waar nu mee gevaccineerd wordt. De verwachting is dat de bivalente BA1 en BA45 in combinatie met uh, allebei Wuhan. Beide effectiever zijn tegen de nu circulerende virusvarianten dan de oorspronkelijke monovalente vaccins. Beide vaccins bieden dus goede bescherming tegen coronavirus in de brede zin. En mevrouw Agba had ook nog een andere vraag gesteld. Ja. Ja, uh, ik dus mag de... nog even af, voorzitter. Ja, doet ja. u dat? Want... Als de dus de aanvullende vragen, vragen, woord, dus de als de vragen, vragen uh, voorzitter, als het gaat over zuinigheid. Nee, er is hier geen sprake van zuinigheid. Wij gebruiken de uh, nieuwste vaccins, zowel van Pfizer als van Moderna. Los van de eiwitvaccin, wat uh, mevrouw uh, Agema aangaf. Is er sprake van een verschil in risico, uh, dan is het antwoord eveneens nee tussen die beiden, dus ook daar speelt geen factor door. En de veiligheid van de vaccins is iets wat continu gemonitord wordt en waar uh, desgewenst als er aanwijzingen zijn voor toch uh, in de lange termijn follow-up van bijwerkingen die eerder onvoldoende duidelijk zijn, dan wordt ook daar, en ik heb daar recent wat over gezien, wordt ook daar een signaal over gemaakt, bijvoorbeeld in de zin van de bijsluiter en de informatie naar personen. Die uh, zich moeten laten vaccineren. Mevrouw Aegema. Ja, ik heb wel meer vragen gesteld, ja. uh, voorzitter. Die kunt u nog even kort. Ja, maar dan moet ik ze even herhalen, want het ja. is wat ik opgeschreven heb: uh, zuinigheid, risico, veiligheid en beschermt deze tegen uh, de huidige varianten. geef het woord nog even aan mevrouw Aegema, om de vraag ja. even te herhalen. Nou, dank u wel, voorzitter. Kijk, um, ik, ik weet dat de minister is, is, was in, is arts. Uh, maar ik vind dat hier toch een hele vreemde situatie uh, aan het ontstaan is. Uh, de minister is arts, maar hij is bijvoorbeeld geen microbioloog. Hij is geen expert op het terrein van vaccins. En alleen in het stuk van het AD wat ik hier aanhaal schrijft... Uh, arts-microbioloog de heer Mulder, die uit zijn onbegrip over het feit dat er een mogelijk betere herhaalprik beschikbaar is, maar dat deze niet wordt verstrekt. En wat mij nou zo verwondert, is dat de minister hier stelt, ja, maar uh, of je nou het, uh, het vaccin hebt dat, ge, dat gemaakt is voor de Wuhan-variant of het bivalente vaccin, waarin ook de Omicron variant is meegenomen, ja, dat maakt niet zoveel verschil. Maar dat is wat de minister vindt en het ministerie van VWS plaatst zichzelf nu kennelijk... Bovenaan in de ladder van de wetenschap. De wetenschap waar ze al die tijd. Ik, ja, ik doe maar meteen mijn tweede termijn op, ja, voorzitter. Okay. waar ze al die tijd uh, naar verwezen hebben. En die, en die zeggen wat anders. Het RIVM zegt iets anders. En de voorzitter van het OMT, de heer Van Dissel, zegt ook iets anders. Het RIVM zegt ook heel duidelijk, dat, dat citeer ik ook uit het krantenbericht in het AD. Bij het rvm formulier is het anders. De verwachting is dat alle drie de vernieuwde vaccins met allemaal een spike eiwit van de Omicron-variant effectiever zijn tegen de nu circulerende virusvarianten dan de originele varianten. Het nieuwe tv-spotje, die had ik al geciteerd. Daarin zeggen ze van, nou, meer virusvarianten. Het vernieuwde vaccin beschermt beter. En het was de heer Van Dissel die in de technische briefing zei. Um, uit verschillende onderzoeken blijkt dat de afweerreactie breder is. Dus ik snap niet waarom de minister zich plaatst nu als VWS boven RIVM en uh, voorzitter van het OMT. Ik vind dat sowieso heel vreemd. En Wat ik ook niet begrijp is dat... Uh, um, dat ik hoop dat de minister wil begrijpen dat uh, als hij zelf namens de Rijksoverheid in zijn spotje zegt... Dit is een nieuwe, nieuwe vaccinvariant en die is beter. Het is extra belangrijk als je meer risico loopt. Dat hij vervolgens als minister iets anders zegt. Ik hoop dat hij begrijpt dat mensen dan dat verwarrend vinden, dat ze ook boos worden. En ik hoop ook, ook dat hij begrijpt dat daardoor ook mensen argwanend worden in de richting van het beleid. De overheid zegt aan de ene kant in het spotje dit is beter. En de voorzitter van het ONT zegt dit is beter, het RIVM zegt dit is beter, De microbioloog in de krant zegt dit is beter. En de minister zegt nu, hij is geen enkel verschil op het moment dat hij met zijn oude voorraad nog weg gaat prikken. Okay. De andere vraag was de veiligheid van de vaccins als het gaat om de herhaalprik. Het Europese Medicijnagentschap heeft gezegd dat uh, de vierde prik een optater aan het immuunsysteem kan geven. Um, kan de minister daarop terugkomen? Want we zijn nu toe aan die vijfde prik, die geef je aan mensen met, met, met een hoge... Um, Hoge mate van kwetsbaarheid. Hoe zit het met die uh, uh, veiligheid? En ook nog uh, de mensen die uh, pas nu zich willen laten vaccineren... ...omdat ze bijvoorbeeld naar familie in Amerika willen... Uh, ...daarom graag een Novavax-vaccin willen, maar worden weggestuurd... ...omdat ze eerst nog twee oude Wuhan-vaccins moeten gaan halen. Dank u wel, mevrouw Agenma. Het woord aan de minister. Ja, uh, voorzitter. Allereerst, uh, ik plaats mij niet uh, boven uh, de heer Van Dissel... ...of boven een OMT-vaccinatie, uh, wat hij ons hierover adviseert. Uh, sterker zelfs, ik volg precies dat advies en daar heb ik uw Kamervoorzitter op 8 september schriftelijk ook over geïnformeerd uh, wat het advies was en is exact aangegeven hoe wij dat advies uh, opvolgen en waarom. Dus dat doen we bij deze. Dat is dus ook niet het uh, wegprikken van een oude voorraad, integendeel. We hebben nieuwe vaccins aang uh, aangeschaft en die gebruiken we op dit moment en dat is precies zoals mevrouw Agema terecht zegt, die, weigen, die maken, wekken een bredere respons op, namelijk, ze zijn bivalent. Ze bevatten een, het componenten van het oorspronkelijke Wuhan. Virus. En componenten van de huidige uh, Omicron-variant. En daarmee wek je een bredere respons op. En heb je een bedere respons tegen de nu vigerende, al tien maanden circulerende omicron-variant. Dus dat is precies wat we doen. Ik volg het OMTV. Uh, ik volg ook de uh, adviezen van de heer Van Dissel. En we wekken inderdaad een bredere respons op tegen meer virusvarianten, zoals de overheid dat stelt. Uh, even ten aanzien van het artikel van het AD. Ik heb dat uh, artikel uiteraard gelezen met veel belangstelling uh, en wat uh, daarin geciteerd wordt is de minister van volksgezondheid van Duitsland, de heer Lauterbach, die zegt dat hij blij is dat er nu gevaccineerd wordt voor het eerst met een vaccin wat zich richt tegen de dominante variant die nu circuleert. En dat is precies wat we in Nederland doen. Zoals ik al aangaf, bij de eerste serie vorig jaar, begin vorig jaar vaccineerden we met een vaccin wat gebaseerd was op Wuhan maar hadden we ondertussen een alpha variant. Bij de herhaalprik vorig najaar, november, december, vaccineerden we nog steeds met het vaccin wat gebaseerd was op Wuhan, maar hadden we ondertussen een delta variant. Nu hebben we omicron. en we gebruiken een vaccin wat ook ge gebaseerd is op omikron. Oké, okay, nog twee vervolgvragen ja, straks. Ik, ja. ik, ik raak een beetje in de war want de minister... Ik stelde mijn eerste vragenronde. Toen ging de minister vertellen waarom hij nog steeds die oude, dat oude vaccin gebruikte. Daar hmm. was zijn hele motivatie op gebaseerd. Ik stel nog een keer vragen en dan gaat hij antwoorden over waarom hij het nieuwe vaccin gebruikt. Ja, ik, het is, ja, ik vind het. We moeten het met z'n allen nog maar eens een keertje terugkijken. Weet... Ja, ja, uh, ja. Maar dit is een hele, ja. heel vreemd verloop van een vraag. U. Vraagt de minister om daarop te reageren? En dan heeft u nog, misschien nog twee pogingen nodig om het nog wat concreter te krijgen. Het woord is aan de minister. Ja, voorzitter. ik, ik, ik, ik, ik Vraag me af of ik het nog op een andere manier moet zeggen. Mevrouw Agerman, die parafraseert mij steeds op een wat bijzondere manier. Ik zeg nadrukkelijk dat wij gebruik maken van nieuwe vaccins. Nieuwe vaccins die recent goedgekeurd zijn door de EMA. En wij doen dat op basis van een advies van het OMTV, zoals ik begin september uw kamer ook heb ge ge ge geïnformeerd. Dat zijn vaccins die voor het eerst bivalent zijn en gebaseerd zijn op de oorspronkelijke va variant... Plus de variant die nu dominant is in Nederland. En dat is nieuw. Ja. Mevrouw Aangemaak. Ja, maar voorzitter. Dit artikel gaat over dat de minister aan het prikken was met de oude vaccins. Daar gingen uh, de vragen over. En of de minister zegt dit is onwaar. Het is gelogen wat er in het AD staat. Er is niet geprikt met verouderde woeramvaccins voor die nieuwe prikronde. Of hij zegt, ja, dat deed ik wel. Ik heb eerst de oude voorraad opgemaakt. En nu is die oude voorraad op. En die heb ik aan de alleroudste en de meest kwetsbare gegeven. En nu ben ik dus... Uh, begonnen uh, met die aangepaste bivalente vaccins. Maar het is niet ja. allebei waar natuurlijk. De minister. Ja. Ja. Voorzitter, uh, dank voor deze verdere verheldering. Wij zijn, en daar heb ik uw Kamer eerder ook schriftelijk over geïnformeerd, vanaf het begin van de ronde nu in september hebben wij geprikt met de bivalente vaccins. Dus met de nieuwe vaccins. We hebben niet oude vaccins weggewerkt die alleen gebaseerd waren op Wuhan-variant. Ja. Tot slot, mevrouw Agema. Nou, oké, okay, maar dat, dat dat de minister gewoon niet in zijn allereerste zin kunnen zeggen dan toch? Maar, Is hij een kamerlid dat komt vragen stellen naar aanleiding van een heel uitgebreid bericht in het AD? En dat heeft een discrepantie met de, de reclamecampagne TV-spotje van de minister. Daar ja. stelt ze Kamervragen over. De minister gaat lopen antwoorden uh, waarin hij motiveert waarom hij die oude vaccins gebruikte. Vervolgens komt er een tweede en een derde termijn. En nu zegt de minister, ja, maar ik heb al die tijd geprikt mm. met die nieuwe. Ja, voorzitter, ja, maar dan wordt het ondertussen ja, wat stoerend. We moeten er een stoor, campagne gaan terugkijken. Maar het is ja. een hele vreemde gang van zaken zo, voorzitter. Ja. Als de minister hier zegt... Ik heb deze vaccinatieronde alleen ja. de nieuwe aangepaste variant gebruikt. Prima, maar dan had hij dat in de eerste zin kunnen zeggen. En dan hadden wel. we elkaar hier tien minuten debatteren kunnen uitbesparen. Volgens mij heeft de minister dat net bevestigd dat er geen verouderde vaccins zijn gebruikt. En waar ik ja? uw Kamer ook schriftelijk op 8 september over geïnformeerd heb. Ja. Mevrouw Van den Berg, CDA. Eh, Dank u wel, voorzitter. Eh, voorzitter, want ik begrijp, wel de verwarring ook, die is ontstaan door het, eh, door het artikel. En eh, de minister heeft dat denk ik net eh, hier uitgelegd. Maar niet iedereen is iedere week met corona bezig. Dus ik begrijp ook als mensen bij de GGD komen, dat ze daar misschien toch vragen over stellen. Dus is het voor de minister mogelijk om eh, in de informatie die geven op websites en ook anders, bijvoorbeeld bij de GGD, om dit op een simpele manier aan mensen toch uit te leggen, want door het woord, het waren volgens mij ging het over de tweede charge van bivalente vaccins en dat daardoor het woord oud is gebruikt. Minister. Zeker, voorzitter, dat kunnen wij van harte doen. En om daar nog een keer heel duidelijk over te zijn in lijn met wat ik net al vertelde. We hebben sub, we hebben varianten van corona, de huidige variant al heel lang is de omicron variant. En die omikron, net als in het verleden, die varianten die kennen subvarianten. Daarvan hebben we er in Nederland zeven gehad, nu nog vijf. En die vijf subvarianten kennen we weer vele sub-subvarianten. En waar de verwijzing naar was, was in dat artikel ook naar verschillende sub-subvarianten. Maar in essentie, en daarmee geef ik, verwijs ik opnieuw even naar uh, die uh, uh, eerdere schriftelijke informatie in het OMTV-advies. Wij vaccineren nu met een vaccin wat zich richt tegen Wuhan plus Omicron. Ja, als allerlaatste, heel kort om het voor iedereen te verduidelijken, um, dus de vaccinatieronde die in september is gestart, de vaccins die daar worden gegeven, zijn die nou de B1-variant of de B4-5-variant? hebben de mensen nou de nieuwe gekregen, B4-5, of krijgen ze B1? De minister. Uh, tot nu toe krijgen ze een gecombineerd vaccin, dus bivalent vaccin. Waaronder Omicron. De eerste die we daarvan gekregen hebben, richtte zich op BA1. En daar werd tot nu toe mee gevaccineerd. Maar dat is niet een oud vaccin. Dat is een nieuw vaccin. wat pas heel recent door de EMA is goedgekeurd en recent is aangeschaft. Dank u Mevrouw Thiele, VVD. Ja, het vervelende is natuurlijk dat inderdaad al die varianten en subvarianten, de minister kan het heel goed inhoudelijk uitleggen, alleen de meeste mensen in Nederland snappen het niet meer en willen gewoon zeker weten dat als ze die prik gaan halen, dat ze dan ook daadwerkelijk beschermd zijn eh, tegen eh, zoveel mogelijk besmetting, eh, ernstig ziek worden eh, bij corona. En We zien ook dat de vaccinatiegraad en de boostergraad eigenlijk achterblijven. Dus mijn vraag aan de minister is wat gaat u eraan doen als het gaat om communicatie over eh, de eh, coronavaccins? Om te zorgen uh, dat nou, de meeste mensen gewoon uh, netjes uh, gevaccineerd worden, zodat ze ook kunnen voorkomen dat ze ernstig ziek worden. De minister. Eerst even ten aanzien van uh, zo helder mogelijk informeren, dat is precies wat we nastreven. Dus We leggen uit dat het huidige vaccin een vernieuwd vaccin is ten opzichte van dat wat we oorspronkelijk hadden en dat het zich daarmee ook richt tegen de huidige, al heel lang aanwezige, dominante variant, namelijk omikron. Dat is wat we doen. En dat staat nadrukkelijk overal. Mevrouw Agema gaf daar ook net een aantal voorbeelden van. En dat zijn ook de vaccins die we gebruiken. Ten aanzien van de vaccinatie gaat zo hoog mogelijk. De campagne loopt volop. Ik, de huidige stand is dat er meer dan 3 miljoen prikken gezet zijn. Als ik alleen voor de eerste drie weken de vergelijking mag maken tussen de najaarsronde vorig jaar en de najaarsronde nu. Waren er vorig jaar in de najaarsronde in drie weken 700.000 mensen gevaccineerd. En nu in drie weken 1,2 miljoen. Uh, we gaan kijken waar het uiteindelijk uitkomt. Ik kan u vertellen dat de meest recente update voor de mensen, in ieder geval die het eerst begonnen zijn, dat tussen 70 en 90 zit de vaccinatiegraad voor de herhaalprik. Voor diegenen die een basisserie hebben gehad, zit ondertussen boven de 60 procent. En de teller stopt nog niet. We gaan kijken waar we uitkomen. Dank u wel. De heer Van Houwlingen, Vorm voor Democratie. Ja, dank u. De minister zegt het zojuist. De campagne gaat door, terwijl er steeds meer verontrustende signalen naar buiten komen. Dus we hebben vorige week vernomen dat... Uh, ...hevige menstruatiebloedingen, dat dat nu een uh, erkende bijwerking is van de vaccins. Hè? Dat moet van de EMA, de Europese het Europese geneesmiddelenbureau. We zitten natuurlijk met die oversterfte, waar onderzoek naar wordt gedaan. Uh, we zitten met het feit dat Pfizer erkend heeft dat het niet helpt, dat er geen onderzoek is gedaan naar het voorkomen van transmissie. En nou is mijn vraag aan de minister. Gezien al deze verontrustende signalen, is het nou verstandig om die, campagne, die vaccinatiecampagne maar te blijven doorzetten. Terwijl we weten, ik hoop dat de mensen dat erkent, dat mensen onder de 70 vrijwel geen risico lopen. Dus Dank waarom wel. dit doorzetten? De minister. Ja. Uh, voorzitter, ik denk dat dat buitengewoon verstandig is. Sterker zelfs, dat is datgene wat je bij uitstek moet doen uh, tegen de telkens weer terugkomen in, in volgende golven, uh, coronainfectie. Uh, dat is ook iets wat uh, ook bij eerdere discussies over corona hier breed in de Kamer uh, werd gedeeld. Dus vaccinatie, vaccineren is het belangrijkste wat je kunt doen. Heer Van Houdingen, tot slot. Ja, ja dank u voorzitter. Ja, en voor ons is, het dus, is dit dus onbegrijpelijk. De, de, we zien om ons heen de, de, de sinistere signalen. He? De oversterfte, de, de, ik net, de, de, de extra bijwerkingen die dus steeds meer weer bijkomen. En vooral we weten niks over die lange termijn bijwerkingen. En toch blijft de minister, ook voor mensen die geen enkel risico lopen, die vaccinatiecampagne maar doorzetten. En ja, wij vinden dat totaal onverantwoordelijk. Tot slot, de minister. Ja, ik heb hier eigenlijk geen aanvulling op, voorzitter. Ja. Zoals ik al geaf, het belangrijkste wat we kunnen doen is vaccineren en dat aanbieden aan degenen die dat willen. Dank u wel. Dan wil ik de minister Bedankt. bedanken voor zijn beantwoording en mevrouw Agema voor het stellen van de vraag. Uh, en volgens mij is er uiteindelijk toch wel helderheid uh, ontstaan. Uh, ik schors vergadering voor een enkel moment en dan gaan we over tot de beëdiging.